Hallo. Dit jaar vindt de internationale Degrowth-conferentie plaats in Den Haag. En daarom willen we ook graag aandacht besteden aan Degrowth in Nederland. Maar voordat ik daar wat over vertel, wat is Degrowth? Degrowth staat voor een opzettelijke vermindering van overproductie en overconsumptie. Om daarmee een rechtvaardiger, duurzamer en collectief leven centraal te stellen. Terwijl het begrip degrowth of ontgroei in het buitenland al vrij bekend is, staat Nederland nog aan het begin van zo'n degrowth-beweging. Wij vinden ontgroei een hele passende vertaling van degrowth in het Nederlands, omdat het namelijk ook betekent dat je je ergens van bevrijdt, dat je eh, belangstelling ergens voor eh, verliest. En eh, dat vinden we heel goed passen bij de degrowth-gedachte, namelijk het ontgroeien van onze maatschappelijke verslaving aan economische groei. Want daar zijn we uiteindelijk toch echt nu te verstandig voor geworden, toch? Ook al wordt de term degrowth of ontgroei nog niet zoveel gebruikt in Nederland, zien we wel dat er heel veel interessante organisaties en initiatieven en mensen zich bezighouden met activiteiten waarvan we denken dat die heel goed passen bij de degrowth gedachten. We zien ook tegelijkertijd dat heel veel van die activiteiten worden geremd, dat heel veel ideeën moeten worden geparkeerd uh, of gestopt, omdat, uh, omdat ze niet goed passen binnen de huidige economie die alsmaar die groei en competitie en alsmaar meer en meer, en meer centraal stelt. Een degrowth samenleving daarentegen zou dus heel veel ruimte kunnen scheppen en heel veel ondersteuning kunnen geven aan dat soort activiteiten. Tijdens de conferentie zullen we ruimte creëren voor initiatieven en organisaties om elkaar te ontmoeten. En om ervaringen met elkaar te delen. Toewerken naar een systeem dat hele andere waarden centraal stelt, kan soms een eenzame strijd zijn. En wij geloven dat je samen sterk staat. En dat degrowth dus ook een hele mooie, soort van verbindende rol zou kunnen spelen. En dat, zien we, dat hebben we gezien in andere landen en bij eerdere conferenties. En we willen dat ook voor Nederland zo zien. Nou, wie kan er allemaal meedoen met de conferentie? Nou, eigenlijk iedereen die zich bezighoudt met een duurzamere, rechtvaardiger systeem. En uh, uh, dat kan zijn een lokaal initiatief of een landelijk netwerk, of uh, een initiatief richting beleid. Um, de conferentie biedt dus eigenlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dus wil je meer over degrowth weten? Wil je gelijkgestemden ontmoeten? Laten zien wat degrowth betekent in de praktijk? Of samen in actie komen? Meld je dan aan voor de conferentie of dien een voorstel in. Dat kan zijn een lezing, of een debat, of een excursie, of een theatervoorstelling, of allerlei andere creatieve activiteiten. We kijken er in ieder geval naar uit om jullie daar te ontmoeten en om samen een eerste stap te zetten voor een degrowth-beweging in Nederland. Dank jullie wel.